Hoi, en leuk dat je kijkt naar deel 2 van deze video. Ik uh, was met de vorige video bezig en toen zag ik een manier dat ik makkelijk uh, ook een maandprijs kan berekenen. Dus die wil ik graag met jullie delen. Het is dus vandaar deze video. Uh, heb je de vorige video nog niet gezien, kijk dan eerst die eventjes. Dan uh, weet je een beetje waar het over gaat. En uh, dat is uh, wel wat handiger. Uh, heb je hem al wel gezien, dan uh, kunnen we zo uh, gewoon meteen gaan beginnen. Voor deze flow heb je een, een Bellelogic nummervariabelen nodig, dus heb je die nog niet, maak die dan eventjes. Uh, en als je dat gedaan hebt, dan kunnen we in de flow editor verder gaan met het maken van de flows. We zijn nu in de flow editor en ik ga de flows erbij pakken. Als je een nummervayaabla hebt gemaakt in Better logic, dan gaan we eerst naar de flow die we al gemaakt hadden. En nu zie je vier kaarten in de 10 kolom staan en dat is kaart Increment Nummer variabele, die hebben we toegevoegd. Uh, als we even naar kijken, dan selecteer je hierboven weer de nummer die je gemaakt hebt, in dit geval in Bellogic. Bij Nummer, daar voeg je de tag net op prijs toe, die we in de rest van deze flow al gebruikt hebben dan zal hij elke dag netjes de netto prijs toevoegen aan die variabel en dan telt hij hem netjes op en dan krijg je uiteindelijk aan het eind van de maand heb je een maandbelag voor deze kaart zitten we wel in delay van 5 seconden want dan uh, ja, kan hij dus eerst, de, net zoals bij de vorige uh, kaart, kan hij eerst de, de prijs berekenen en kan hij het daarna, kan hij het wegschrijven naar deze variabelen als je die kaart gemaakt hebt, dan kan je hem opslaan en dan is deze klaar. Dan wil je natuurlijk ook elke maand even een berichtje krijgen van de energieprijs. Dus daarvoor maken we een nieuwe flow aan. En dan maak je deze flow. Waarbij je in de ALS-kolom weer een tijdskaart zet. En ik heb nu dezelfde tijd als de vorige flow, 23 uur 59. Alleen we willen natuurlijk maar één keer per maand dat berichtje krijgen. Dus we voegen in de N-kolom een extra kaart toe en dat is deze kaart. Dat het, het einde van de maand is en dan selecteer je vandaag. Je kan eventueel ook nog uh, andere uh, voorwaarden toevoegen. Je kan ook zeggen over 28 dagen, of over 15 dagen of over morgen of morgen. Maar ik uh, selecteer vandaag. En in de dan kolom zetten we weer een mobielkaart en daar selecteer je bij de search de gebruiker die het begin krijgen en bij de tekst vul je weer de teksten die je zelf wil hebben, alleen nu voeg je een tag toe die je de maandbedrag weergeeft en dat is in dit geval de BetterLogic tag. Die kan je daaraan toevoegen, dan krijg je netjes het maandbedrag in het berichtje. En op deze uh, kaart heb ik een uh, delay van twee minuten gezet. En Ik heb twee minuten gedaan omdat uh, om 23.59 uur 59 wordt met die andere flow wordt de prijs berekend. En om echt het volledige maandbedrag te krijgen, uh, moet het berichtje iets later verstuurd worden. Dus ik heb hier voor twee minuten gekozen, zodat je echt heel het maandbedrag hebt. Uh, dat je ook het bedrag van die dag zelf uh, erbij hebt. Dus daarvoor heb ik een, een, een, die lever twee minuten erop gezet. Als je die kaart uh, hebt gemaakt, dan voeg je nog een kaart toe, set nummervariabelen. En uh, dan selecteer je, je bij search, uh, selecteer je de, de nummervariabelen die het uh, maandbedrag optelt bij nummer zet je 0 en dan zet je een delay van 3 minuten op. En met deze kaart uh, zal hij uh, de, uh, de variabele weer op 0 zetten. Zodat je elke maand gewoon weer op 0 begint. En we zetten een delay op van 3 minuten omdat je eerst even die berichtje natuurlijk moet versturen. Dus als je het berichtje gestuurd hebt een uh, minuut later dan. Uh, zal die netjes op nul zetten en zal de maand weer netjes opnieuw beginnen. Dit is hoe je een maandbedrag berekent. Vond je het nou een leuke video? Doe het even een blauw duimpje omhoog. Mag je nog vragen hebben? Laat ze even achter hieronder in de reacties. En vergeet je ook niet te abonneren op, op dit YouTube kanaal. En klik dan ook even het belletje aan. Dan krijg je keer een berichtje als ik weer een nieuwe video post. Dan zie ik je graag weer bij een nieuwe video.